Goedemorgen. Het is nu vijf over tien vijf over tien gaan we nu eten, want ik heb honger. Oh ja, je kan ook niet echt trek. Wij zijn onderweg naar de manege. En welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is zaterdag. Ja. Oh. Is het is tijd voor een nieuwe weekvlog. Super leuk. kijk naar deze nieuwe weekvlog. Doe een duimpje omhoog, abonneer op ons kanaal, klik op belletje, dat vindt. Belletje heel leuk die nu in Nederland staat? Ja! heb chillen, snap snapte. Vandaag gaan wij op uh, strandrit, buitenrit. Ja, we gaan in ieder geval een buitenrit maken. Ja. En we gaan door de drie natuurgebieden, dat is de bedoeling in ieder geval. Maar als het erg slecht weer is, dan draaien we om en dan gaan we naar huis toe. Ja, we hebben ook allemaal een regenjas bij ons. Daar ligt. Uit, uit. We wilden eigenlijk vanochtend gaan, maar het was zo ook slecht weer. En wij lagen slapen. Ja, maar daarna was het ook echt wel zo regenachtig dat ik dacht van nou, dan is het niet echt leuk meer buiten. Nee. Want ik liever dat het iets droger is, een beetje motregen is neer, maar te groot. Ja, dus dat, uh, dat was niet vijf. heel fijn. Nou, het is wel fijn voor de plantjes en bloemetjes, maar niet voor ons om buiten te maken. Zeker. Ja, dat betekent in ieder geval wel dat er niet helemaal bewust aan zijn. Dat is wel. Pardeel! En Blondie heeft weer twee ijzers dan uh, kunnen we dat ook doen. Ja, wij gaan naar meisje toe. Ik ben iets belangrijks vergeten te zeggen. Oh ja. Want... Blondie is vandaag jarig! Yay! Je ging op een ander moment een taart maken, zou ja, je? Ja, want ik wil een mooie taart maken. Ja, want we nog... Uh, ja, ik weet niet. Ik vind vijf een uh, mooie reestijd. Ik heb hier lekkere snoepjes voor Blondie. Vandaag krijgen ze snoepjes en dan krijgen binnenkort een taart. Wil ik het wel gaan maken zolang Bel in Nederland is. Het kan Bel ook een hamburger uh, proeven. We gaan met Bel en Blondie op buitenrit. En we hebben onze regio's aan, bijvoorbeeld weer. Daar heeft net nog gekeken en het moet droog blijven. Dus dat zou heel fijn zijn. We gaan nu naar het strand. Blondie, vroeg Bel erachter. Nou, dan gaan we door het Uithoofdbos na het. Dienesbos, Okkenburg en dan strand. En maar even kijken hoe ver we komen. We beginnen bij het Uithofbos. We worden uitgezwaaid door deze schattige hond daar. Die nu gaat blaffen. Geen idee wie die is, maar hij liep net nog wel mee. En wij gaan het Uithofbos in. Ga maar. Daan heeft net beloofd dat het niet ging regenen volgens de buienradar. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb de eerste spet er al gevoeld. Ik wel. Dus dit is het Uithofbos, we het Uithofbos we is langzaam, en we gaan nu naar het Uit Het bos hebben we gehad, dat was iets te langzaam, voor de Ja, we gaan nu naar het Madenstuinbos, maar daar gaan we eigenlijk niet echt doorheen. Daar gaan we meer langs, naar Bokkerburg. Nou, de Bom die schrikt ergens van, gelukkig heeft Tess dus zo tijd weer onder de controle. en belde ik er ook niks, dus dat is fijn. En die vind het wel een beetje spannend. En ja, dat het ook niet spannend. Daar zijn we niet zo gewend van, wel, maar dat geeft niks. En inmiddels miesert het. Dus ik weet niet of het weer berichten daar rekening mee gehouden heeft. U had gezegd: het blijft droog. Maar het regent een beetje. Nou ja. En onze regenjas aan, dat geeft niks. We zitten nu bij Den Haag, denk ik ergens. Madestein nog steeds de richting Opperbeur. Maar het is wel um, dicht gegroeid. Dus het is wat lastig te onderscheiden waar het ruiterpand is. En achter Madestein ligt Landgoed Ockenburg. Daar zijn we nu. Daar staat bord. Ik weet niet of jullie dat kunnen lezen van zo ver af. Wij mogen hier het ruiterpand op. En vanaf hier is het wel iets makkelijker, want we hebben eigenlijk niet zoveel meer te maken met gewoon normaal verkeer. De ruiterpaden zijn hier beter, breder, fijner. Dus dat is, uh, dat is fijn. Het is veel mensen vragen dan waar we zijn. We zijn bij 2A, volgens mij is het wel Kijkduin. Dat doe ik ben niet heel zeker, maar het heet 2A in de buurt van de afslag. Kijkduin en uh, daarna Monster. Nou, ik denk dat we nu bij Kijkduin zijn. Dat vind ik te druk, dus we gaan zo meteen gelijk weer terug. Een we heel klein stukje gegalopeerd tussen 2A en deze afslag, want daar was weer niemand was leeg. Ja, zo goed als leeg, dus uh, we gaan hier draaien. Daar is de piepenschevening al. En dan gaan we terug, want ik vind het eigenlijk wel druk voor vandaag. We zijn inmiddels al een tijdje op de terugweg. We zijn Ockenburg uit, we gaan nu via Madestein weer terug naar de Uithof. Ja, het is een beetje dichter bij de hier. Dus we blijven maar stappen, omdat Conny soms nog wel eens een beetje schrik omdat er een eerst op de weg ligt, of dat er een steen ligt of iets. Dus ja, dan was het een beetje lastig hier. Uh harder te gaan dan stoppen. Maar dat geeft niet. We zijn wel lekker uit. Nou, de meiden die willen natuurlijk over het springpad heen. Net gingen we met z'n drieën. Dat is iets te enthousiast. Want dan springt het gewoon, gewoon te groot. Dus dan ben ik er te snel doorheen. Maar Blondie voorop. Die springt het makkelijkste. Nou, als het goed is komt Belder gewoon achteraan. Nou, net gecontroleerd gelopje. Blondie weet het inmiddels wel. Die hobbelt er lekker overheen. Ga maar door een bel die komt er mee. ik ga naar maak. Oeh, gaat het Jules? Ja. Zo, inmiddels zijn we het bos uit. Ik nog even voorop. is de hele tijd draagt de ponyganger gevolgd heeft. Het regent inmiddels ook echt. Ponytjes eh, willen naar huis. Die wil naar huis en die wil ook naar huis. Dus ze willen eten denk ik. Zo, we zijn terug. Belletje heeft het overleefd. Chill was leuk. Ja. Goed zo. We hebben Wilgetok weer geplukt voor de paardjes dus nu afzadelen en dan uh, kunnen we naar huis. Ik ga ook even mijn bidon gaan vullen, want ik heb inmiddels wel een enorme dorst. We moeten even langs Boris. Want van Tess heb ik begrepen dat Boris de grote deel weer. Ja, Kijk, okay, Daar is Boris. Vrouwne heeft er geen zin meer in. Die wil naar de stal. We gaan naar Boris. Want ik heb, te oh, heb Tess beloofd Boris de grootste deel te geven. Dus daar gaan we. Hallo Boris, ik heb dat voor jou jongen. Zo, wachten. Ik denk niet dat ik al veel met een wilgetak kan geven. Ik geloof dat dat te veel gevraagd is, dus ik ga hem even kijken. Moeders en ik zitten in een auto. Aha. Maar niet in onze eigen auto. <lacht> nee, want die is nu op weg naar Zwitserland. Die is met Rick mee naar Interlaken. Naar het huis van Masjoon. Ja. Daar mag die een weekje blijven. Maar, allee, hij wilde graag de auto lenen, want hij kan geen auto huren, want dat is heel erg duur als je geen 25 bent. Maar dan had hij bedacht dat hij dan een auto voor mij zou huren en dan met onze auto naar Zwitserland rijden. Maar dat snap ik allemaal. Maar wat voor een auto heeft hij dan voor Rebecca gehuurd? Een hele mooie Kia Picanto! Ja, Woehoe. als je dus gewend bent aan een Ford Mondeo TDI... 2 liter of 2,3 liter, weet ik veel wat. En dan zit je in een Fiat Picanto. Sowieso moet ik zeggen dat onze auto qua uitvoering bijna moderner is dan deze Picanto. Maar deze heeft Apple CarPlay. Dat is dan het enige voordeel van deze hele auto. <lacht> voor de rest kan ik een hele lijst geven aan alles wat ik niet interessant vind aan deze auto. En waar ik er hem nooit zou kopen en waarom ik ongelukkig ben dat Rick uh, hem voor me gehuurd heeft. Maar goed, Rick is op vakantie en ik moet het hem gunnen. Dus het heeft weinig zin om heel geïrriteerd te raken van een dikke toy. Kia, als je dit ziet, is niet gemeen bedoeld. <laughs> geen haat. Hashtag geen haat. Hashtag noospon. Gewoon... No het <laughs> is zeg maar niet mijn auto, Kia. Ik word er gewoon niet zo heel gelukkig van. Ja. Nou, ik weet niet of dat aan de Kia ligt of aan deze Kia. Of überhaupt omdat ik altijd in een grote auto rijd. Maar we hebben ook wel eens in een, een, een Toyota Aygo gereden. En daar ben ik gewoon helemaal gelukkig van. Het was gewoon een klein, schattig, snel autootje met alles van op de baan. en leuk. En, nou, vond ik helemaal leuk, maar nee, ik ben geen Kia Picanto mevrouw. Nou, wat het ook nog is, deze auto die heeft iemand op de manege volgens mij ook. Echt waar? Ja. Volgens mij heb ik dit autootje vaker zien staan. Ik denk dat ik daar net zulke gevoelens als bij Shetlanders over krijg. Dus uh, I don't... Uh, Let's go more for more. Kia! Jodie is uh, er drie dagjes niet. Vandaag, morgen en overmorgen. Morgen? Ja, dat zie je we morgen wel. <laughs> ja, ik moet je het toch gewoon vertellen? Morgen ga ik weer na een hele lange tijd op Bella. Ah. Nou, en ja, ze is te lang. Nee, ze is niet te zwaar voor een keertje moeten kunnen. Ik ben echt heel blij. ik ben ook echt heel benieuwd hoe dat gaat. Nou ja, ik denk dat je daar last van hebt omdat jij te lang bent of wel te kort. Dat is maar nee, dat heb Ja, bel me. Maar schok. het is natuurlijk wel gewoon hartstikke leuk om er een keer op te gaan. Ja, en dan krijg ik ook nog les. Ja. Arme Bill. Sorry, bel is de ziet, sorry. Waarschijnlijk ziet ze het niet, maar. Is stuk geen haat? Ja. De mama, die is er geen haat door de Kia. We gaan naar het uh, door. Ja. Nou, zij is hoog gestaan. Piew! Lonnie staat meestal niet zo snel op. Hij hey, is schat. Hallo, liefie. Hey, hey. Ben je daar? Nou, lekker doen. Gisteren zijn deze drie mee Buitenrit. Die hebben vandaag vrij. Belletje, blondie en voorroontje. Tess heeft nu les met Boris. die was niet mee op LauteGrit. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Hun gaan genieten. Ja! Jee, het is zondag! <laughs> en wat doe je dan met je goede gedrag? Paardrijden! Het is elke dag een goede dag om paard te rijden. Dus waarom ook niet op zondag? Um, dus vandaag gaan we Tess en Boris doen. Daisy! Ga ik je uithalen? Kom maar! Daar is de opening van het hek niet. Goed zo. Hey Latje! Ik ben echt gewend om blond niet te roepen. Ik ben er mee. Oh, allemaal bellenkeuteltjes. Van de grote keutels heeft wel gekregen. Oh, maar ze, ze koeken ook gewoon allemaal. Nou, we gaan ze zo even opruimen. Nou, Boris. Veel plezier, Borisje. Nou, een belletje mag naar het uh, stalletje. We gaan naar de amnese. Ik heb de sleutel van mijn nek van Bella haar kastje. Wat, ik ga zo bel. Ze dus gaat er wel heel de buil doen van, al de hele dag. Oké, okay, later. Oké, okay, jij gaat de bel rijden. We gaan zo filmen hoe dat gaat. Pam, pam. Blablabla. Normaal is Tess nooit zo snel. Ik wilde even filmen dat ze aan het opstaan was. Maar dat hoeft al niet meer, want ze zitten er al op. Bel zegt, ik ga er wel even bij poepen. Oh. Wow. Hallo, zegt ze. Hallo. Wat gaan we doen vandaag? Ik ja, dacht dat het vandaag nou, uh, een rustdag was. Helaas wel. <laughs> ik heb uh, we een bootcamp gedaan. Nou, ik moet zeggen dat ja, je bent te lang absoluut. Je, je zit wel heel kort, of niet? Ja, maar anders gaan mijn benen zo. Wat gaan je benen anders? Wii, wii, wii. Oh ja, zo ben je wel echt heel lang. Mijn ik denk dat je, je bovenlichaam ook wel uh, vrij lang is. Ja, of dan valt ik, het mee. Sta, nou, dat valt wel mee. Oké. Okay. Nou, ik sta bijna goed in mijn gevoel. Ja, dat is ook wel een beetje zo. Geelheid. <lacht> nou, Bel was het eerst echt niet eens met Tessa. Ze liet aan alle kanten merken dat ze Tessa niet meer leuk vindt. Maar Tessa heeft gezegd. Dat is dan jammer, ik wil toch op je rijden. En, nou, er zijn nog wat wapperingetjes. Dus ik wil nog niet helemaal luisteren. Maar het gaat al stukken beter. Goed zo, daar. En zeg dat dan ook tegen me weg. Goed zo, dan ga je hem weer wat groter maken. Oh, een stukje discipline, hè? Zo, ja, nou Daar. Heel goed. dan ben jij eigenlijk net super voor jou, ja. ben, hè? Dat, dat we binnen eigenlijk, dat het een hele kleine grote lucht dat dan zien je ook nog een keer vliegen aan het worden. Ja, zo. Ja. Weer luchten, Daar nou, ben je weer in. In Elfusbos. Zo, ja, corrigeren, corrigeren en weer luchten. Heel erg goed. Hals laten strekken zo'n test. Ja, ook daar nog steeds. Mag ze niet die volte uitvallen? Goed zo, ja. Zelfs aan die lange teugel. Keurig. Het is klaar met het blond met Bella. We hebben een lekker lesje gehad. Stappenuurtje. Maar wacht op, Tessa. Ze is er. Duurde even, maar daar is ze dan. En de en andere kant ook ja Ik heb al gefilmd, zelfs dat ik erin gebeten heb. We weten, ga maar even tik, tiktok plaatsen top, tik top, tok, tik tak, tok. Tok, tik tik tik tik tik TikTok, tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik hoop tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik Misschien mogen die paarden dat wel helemaal niet eten, dan ga jij het hier op de grond. Dus pak het even op. Het is hier van Goor. Kijk hier. Ja. Prachtig. Hallo! Hé! Hey. Wie is die schoonheid? Wie is dat? Ja, wie is dat? Ik ben hier samen met de poes. Ik weet niet hoe deze poes heet. Ik weet dat het een hele lieve poes is. Kijk! Nou, het is vandaag dinsdag. Vandaag heb ik de garage bij ons thuis opgeruimd. O, je bent een beetje nat. Je bent een beetje nat bij je staart. Wel, ja. is daar nog steeds Blondie en Verandje? Ja, nu moet je staat. ja? Dus dan pak ik even mijn appels. Tada! Dan ga ik Belletje een appel geven. Dan is Blondie Jaloers. Dus die wil ook een lekker appeltje. Die wil ook wel. En dan Frankje. Die komt net aanlopen. Boom. In de basket. Nou, kijk eens Borrie. Hij heeft ook zijn een appeltje. Wil je ook een appel, knurren? Ik dacht ik nog niet echt wat met de paardjes ga doen. Want ik moet met deze drie en met Boris wat gaan doen. Wat ze dat weet ik nog niet. Ik weet in ieder geval wel dat ik mijn trui ga aantrekken. Ja, ik denk dat ze eerst even alle vier een half uurtje in de molen zet. En dan zie ik wel wat er daarna gaat gebeuren. Dus, let's go voor de molen. Oké, okay. ik weet niet wat ik ga doen. Bel Boris en Blondie staan in de stadmolen. Ik ben hier nog samen met Vroon en Deliksteen. En schat. En manjeerlijn. Want, oh sorry. Over vier minuutjes kan ik Vroon even lonjeren. Daarna gaat ze in de stapmolen. En dan ga ik hier. Dit stukje. Kunnen ze hier staan. Dus zo. Dus dan dit stukje tot hier. Dus heel dit stuk. Gaat een pedicure worden. Ja. Want de enige die hier in of uit moet is Verona. En ik ga dan schoonmaken. Poetsen. Scheren. Van alles. Dat ga ik dus hier doen. Ik heb nu nog vier minuutjes, of drie minuutjes. En daarin ga ik even mijn accu aan de lader leggen. En ja. Uh, yeah. Verona, feestjes omdoen en dat soort dingen stoppie Zo. Ik ben inmiddels samen met Blondie. Ik heb Verona laten jaloperen. Bel staat nu in petrock. die moet er zo uit. Nee, Oké, okay, ik dacht ik ga even een kleine haar tutorial geven bij Blondie. Deze Blondie staart nu. Dan pak ik spray. Het gaat door Inner Stars sprayen. Want Blondie staart altijd helemaal wit als ik dit heb gedaan. Dit laat ik maar even vijf minuten trekken. We zijn inmiddels vijf minuutjes verder. En dit is haar staart nu. Hij is nog een beetje nat, maar... Ja. Dan pak ik de, de borstel. Leg ik die even op de grond. Dan ga ik nu even haar staart uitpluizen. Dat doe ik als volgt. Kijk, hier staart... Dan pak ik een klein stukje van haar staart, zo. Ik pak hem even bij elkaar. Dan ga ik stukje voor stukje, kijk zo, haar haar uit het stukje halen. Zo. Dan ziet de staart er zo uit. Zit er zit nog wel wat klitten in. Maar het is... Nou, heel soepel. Dan pak ik weer mijn spray. Die heb ik er dan weer even ingespreid over heel de staart. Van hier tot hier. Dan ga ik het borstelen. Dan hier aan de bovenkant begin ik bij dat kleine stukje. Zo je denken. oh maar. Je kan niet gelijk van beneden naar... Even boven naar beneden. Je moet van een. Van beneden naar boven, ja. Dat doe ik ook. Nou, kijk. maar. Hier start. Ja, dat is logisch. Zo. Er is hier nog een heel stuk staart over. En ik ben echt in een flegmoed. Kijk. Tada! Ja, ik denk ik kom zo wel weer uit te halen, want anders uh, kan ze er vliegen. Maar tot. Oh, sorry meisje. Maar tot hier wegjagen. En dan met haar mond op hier. En dan zie je hier nog een heel stuk. Dus dat ga ik zo denk ik even uithalen. Dan, auw. Ga ik even hier naartoe. Ik denk dat ik hier wel vlechtjes in wil gaan maken. want Ik krijg zoveel zin om te vlechten. Waarschijnlijk op een gegeven moment ben ik er ook weer klaar mee. Maar hey, ik ga even vlechten. Toppie. Is die nog mooi, mooi, mooi. Oh. Ja, van hier wordt die minder mooi. Dus, tada! Dit is hem geworden. Ik wil eigenlijk allemaal kleine plekjes maken, maar daar had ik geen zin in. <lacht> Dit is hem geworden. Ik ga ook gelijk een eruit gaan halen. En dan ga ik er op stal zetten, denk ik. Dan ga ik Verona even doen. Ik denk dat hij op het trilplaat even gaan poetsen. Ik ga even een roze en een harde borstel mee nemen. Zo, starts nog steeds Super! Zacht en dat soort dingen. Oh. Nou, ik denk niet dat Blondie haar henkse het heel lang gaat volhouden. Want haar manen komen tot hier. Nee, hier. Dus ja. Alsof, ik ga daarna haar manen weer tot hier knippen of zo. Mijn handen. Ja. Yeah. Die zijn ook niet erg blij. Ik denk dat ik toch nog even ga proberen om hier een invlecht te gaan maken. dat vind ik wel mooi. Ik kan mooi en